Stefan, ik heb een, uh, een heel goed bod gehad op mijn bankplaats Voor de dakpannenlift. En ik ben nu op weg naar uh, Lelystad. Naar timmerbedrijf Bert. Want uh, we gaan ruilen. Hoi. Hoi, Albert. Hoi Bert. Hoi Wesley. Hoi Wesley. Nou, we komen om te ruilen. Ja. Yeah. Ik heb, uh, ik heb uh, de dakpannen lief mee. Je was eigenlijk de eerste met een, met een goed bot op de lift. Want wat voor bedrijven hebben jullie? Timmerbedrijf We hebben een, een Timmer een dus ik werk uitsluitend voor particulieren. En dan mensen die verbouwen? Uh, of? Ja, mensen die een verbouwing hebben, die een aanbouwtje willen, een, een, een wandje geplaatst op de zolder, uh, ja, keukens plaatsen, ik doe heel veel keukens plaatsen. En waarom is, uh, is het dakpannenlift uh, voor jou wel handig? Omdat ik dus uh, redelijk vaak op het uh, dak bezig ben. Ik ben zelf ook niet de lichtste persoon natuurlijk, dus ik klim niet zo makkelijk meer. Ja, dus daar komt dit wel van pas. Ik ben er nu wel blij mee. Ik ben er nu wel blij mee. Uh, maar Albert, waarvoor gaan we nou eigenlijk ruilen? Bert uh, die heeft een, uh, een tegoedbon uh, aangeboden. Ja, ik heb een uh, bonnetje opgesteld. Wie hem aan mij laat zien, die uh, krijgt de klus. We hebben een uh, tegoedbon voor vijf dagen timmerwerk door deze toppers. Is dat een goede ruil, Anders? Nou, volgens mij, kijk, dit zijn, dit zijn niet gewoon timmermannen. Dat zie, dat zie je aan alles. hè? Mm -hmm. Dit zijn jongens met, met gouden handen. Ja. Hè, dus ja, dit lijkt me een topruil. Ja. Hè? Eens, moet je nou voorstellen dat je een keuken moet hebben, of, of dat je, dat je een, een wandje in je slaapkamer wil hebben omdat er een baby op komst is? Die heb je dan nodig? Dan heb je deze twee mannen nodig. Ja. Nou ja, ik heb ze nu. Vijf dagen, twee man. En hoeveel jaar ervaring? Meer dan 30 jaar. En mijn zoon inmiddels een jaar of vijf. Dus.